Deze video gaat over de overweldigende overeenkomsten tussen het eerste boek van de Bijbel, Genesis 1, en de huidige stand van de wetenschappelijke kennis. Het debat tussen wetenschap en geloof dat al enige eeuwen voortwoekert is even onzinnig als overbodig. De wetenschap is eindelijk zover gevorderd dat ze kan bewijzen dat de schepping zoals Genesis die beschrijft bewust op waarheid. Dit inzicht is echter niet aantrekkelijk omdat het een heel nieuwe vraag opwerpt. Hoe kan dit oude boek zulke moderne kennis bevatten? In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Het is jammer dat Genesis dus niet verder ingaat op de schepping van de hemel, want de kiem voor alles wat bestaat werd al direct na de oerknal gelegd. De aarde was woest en ledig, duisternis lag op de vloed en de geestgod zweefde over de water. Wat hier vertaald wordt als vloed is het Hebreeuwse woord 'tehom', wat diepte betekent. Dit woord verwijst naar wat nu diep ligt en toen aan de oppervlakte, het gesmolten gesteente van de aardmantel. En God zei, er zij licht en er was licht. Het heeft na de oerknal ongeveer 400 miljoen jaar geduurd voordat licht vrij kon bewegen in het universum. Het licht was er dus ruim voor het ontstaan van de aarde. En God zei, er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassen van elkaar scheidt. De aarde was woest en ledig en koelde langzaam af. Zwaartekracht trok de zware elementen naar de kern en hield gassen aan de buitenkant. Deze vroege atmosfeer bestond voor 83% uit waterdamp. En God zei, de water onder de hemel moet naar één plaats stromen zodat er droge land verschijnt. Toen de aarde voldoende was afgekoeld, werd het water op het oppervlak vloeibaar. Verschillen in de hoogte leidden vanzelf tot land- en oceaanvorming. De landmassa was in eerste instantie aaneengesloten en dreef later uit elkaar tot de continenten die we nu kennen. En God zei, overal op aarde moet jong groen ontkiemen. Het leven ontstond in de oceaan. De vroegste eencelligen bevatten al chlorofyl om zonlicht om te zetten in energie. We hebben het dan over 3,5 miljard jaar geleden. Dit chlorofyl is bewaard gebleven in alle groene planten van de planeet. Nu komen we aan een van de spannendste fasen in de evolutie van de aarde. En God zei, er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. En ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. In deze fase van de ontwikkeling van het leven ontstaan de eerste diersoorten met ogen. De bekendste is de trilobiet, wat in feite een onderstam is met meer dan 15.000 soorten. We kennen deze dieren alleen als fossielen, want ze zijn al 250 miljoen jaar geleden uitgestorven. Het ontstaan van ogen had grote gevolgen. Tot dat moment konden de primitieve diertjes elkaar alleen opeten als ze per ongeluk tegen elkaar opbotsten. botsten. Het zien van de ander maakte van de trilobieten gevaarlijke roofdieren wat al het andere leven er toe drong om zich aan te passen. Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen. De zon en de maan bestonden allang, maar vanaf dit moment werden ze voor het eerst gezien vanaf de aarde. En dat was een van de belangrijkste stappen in het ontstaan van de soorten. En God zei, het water moet wemelen van de levende wezens en boven de aarde langs het hemelgewelf moeten vogels vliegen. Het water bracht onder de nieuwe omstandigheden een enorme hoeveelheid leven voort. Alle 35 stammen van het dierenrijk ontstonden in deze fase. Het ontstaan van ogen was het begin van de Cambriese explosie. Ik heb me persoonlijk altijd verbaasd over vers 21. En hij schiep de grote zeemonsters. De relevantie daarvan voor Mozes en zijn woestijnvolk ontging mij en ik begreep niet waarom dat in hun scheppingsverhaal was opgenomen. Rond deze tijd echter, 380 miljoen jaar geleden, Ontstond in de oeroceaan de imposante Dunkleosteus, 10 meter lang, 3,5 ton, grote zeemonsters. Hoewel de vogels hier een beetje voor hun beurt worden genoemd is het toch passend dat ze direct geassocieerd worden met het nieuw verworven zicht. Doordat ze kunnen wegvliegen zijn vogels de enige dieren die zich niet onzichtbaar hoeven te maken, met als gevolg dat ze de grootste kleurenpracht van de planeet bezitten. Zij konden de kleur juist gebruiken om elkaar aan te trekken. En God zei, de aarde moet allerlei levende wezens voorbrengen, vee, kruipende dieren en wilde dieren. Het was te voorspellen, het ontstaan van de landdieren, wat natuurlijk een bijzonder interessante overgang was. Vissen die in ondiepe wateren leefden ontwikkelden naast hun kieuwen ook primitieve longen. Hun vinnen werden verhard en de salamandervis, de diktaliek en de Acanthostega werden door God geschapen. Het leven uit de oceanen kroop het land op en evolueerde naar alle bekende diersoorten. En God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Deze evolutie bracht tot slot de homo sapiens voort. Als enige diersoort ontwikkelde de mens het vermogen om zelf scheppend op te treden en zo Gods evenbeeld te vormen. De Bijbel beschrijft accuraat en gedetailleerd het ontstaan van de aarde op de manier die door wetenschappers is bevestigd. Hiermee is niet duidelijk gemaakt wat God precies betekent, maar het verschuift de discussie naar een nieuwe vraag. Hoe konden de schrijvers van Genesis dit allemaal weten? Of je wilt geloven in God moet je zelf weten, maar dat de schrijvers van Genesis meer wisten dan ze konden weten is hiermee aangetoond.